maandag begint het weer op de games in the time, weekend, in het weekend natuurlijk, en er zullen meer games komen zoals Twilers Evolution Gold Edition en komt weer terug en Ghost Be Guardian online komt heel vaak terug dus 10 games komen vooral vaak terug zoals Evolution Gold Edition is online ook vooral dus dat is leuk jullie kunnen ook een reactie zetten wat voor uh, games als jullie moeten doen dus ik zie jullie de volgende keer ik zie jullie 15, 15, het weekend, zaterdag, zondag of vrijdag en ik zie jullie natuurlijk uh, door het weekend uh, <laughs> en door de week, bij Rob en Is Ik zie jullie de volgende keer auto.